Het is vandaag Olympic Day. Is met Olympia of zoiets? Uh, ja, Olympische Spelen. Ik heb er eigenlijk nog nooit van gehoord. Ik weet het pas sinds vandaag door, ja, door dit. NOCNSF, het Nederlands Olympisch Comité, organiseert op 80 basisscholen hier in Nederland... ...dat topsporters een spreekbeurt geven. Ook hier bij jullie. Echt? Echt. <lacht> Echt. Zoals jullie misschien wel wisten zijn eigenlijk de eerste Olympische Spelen gehouden door de oude Grieken. Dat is bijna 4.000 jaar geleden werden de eerste Olympische Spelen gehouden. Dit is roeier Kai Hendricks die op zijn oude basisschool in Wageningen vertelt over zijn voorbereidingen voor Rio. Ik vind het hartstikke leuk om hier weer op school te zijn. Het is lang geleden. Er is het een en ander veranderd, maar uh, ja, ook sommige dingen zijn nog niet veranderd. Een aantal dezelfde lokalen en ik vind het leuk dat mijn uh, oude vrouw aanwezig is. Op de Beatrixschool in Dordrecht vertelt voormalig zwemster Madelon Baans over de Olympische dag. De kinderen zijn onder de indruk van de sporters. Het wel cool, want ze ja, heeft wel aan de Olympische Spelen meegedaan. Ja, gek dat er iemand die aan de Olympische Spelen meedoet op jouw school zit. Dus het is wel gaaf dat hij hier gewoon bij ons op school is en dat hij hier ook als leerling heeft gezeten. De Olympic Day is eigenlijk een dag die in het teken staat van de sport en welke rol sport kan spelen voor de maatschappij. En dat gaat niet over medailles halen, maar vooral over bijvoorbeeld respect en vriendschap. Weten ook de kinderen. Wie van jullie sport daar? Nou, ik zie bijna alle handen gaan omhoog. Ik zit ook op sport, op hockey. Turnen. Waterpolen. Basketbal. Kickboksen, tennis en ik heb ook elf jaar gedanst. Turnen, en judo. Ook turnen. De... Voetbal. Ja, ik hou van sport eigenlijk. Als je verliest is het wel moeilijk. Het leukste is om zeg maar, met je team samen iets te doen of met de hele groep. Je maakt ook vrienden een beetje. Ja, je kan lekker je energie kwijt en ik hou ervan om lekker afgemat te worden. Als je één keer boos bent of zo, dan, als ik even sport, dan ben ik helemaal weer blij. De kinderen weten al veel, maar komen toch ook tot nieuwe inzichten. Ik vond de spreekbert heel erg leuk, want nu heb ik ook echt het gevoel dat ik... ...heel graag ook later met uh, olympische turnen graag wil meedoen. Dat kan je soms op ideeën brengen dat je nog uh, gemotiveerd wordt. Gemotiveerder wordt. Ik wist eigenlijk nog niet echt iets van roeien, maar nu wel wat meer. Ik kijk best wel vaak naar de Olympische Spelen. En ja, uh, nu ga ik ook naar het roeien kijken. En zo. Ik weet er nu ook veel meer over dan ik eerst wist. En als je meer weet, vind ik dan uh, is het leuker om naar te kijken. Eerst keek ik nooit naar Olympische Spelen, maar nu ga ik dat wel doen. De kinderen zullen deze Olympic Day niet snel vergeten.